De beursnieuwsupdate van week 14, H&M verbrandt zijn kleding. Galapagos gaat een nieuwe fase in en de bitcoin koers kwakelt aan. H&M heeft minder kleding verkocht in maart dan gedacht. En dat heeft ook te maken met het feit dat ze natuurlijk allemaal winkels hebben gesloten in Rusland. En ze hebben daardoor 12,9% moeten inleveren op de beurs. En daarnaast ligt er dus 4 miljard aan kleding wat niet verkocht is. En wat doen ze ermee? Dat verbranden ze. Niet echt duurzaam. Na een dieptepunt begin dit jaar voor onder de 45 euro is het aandeel Galapagos weer omhoog aan te klimmen. Volgens Investec ziet het Belgisch-Nederlandse farmaceutische onderzoeksbedrijf er ook technisch gezien goed uit. De bitcoin is weer gestegen, maar helaas tikte die de 50.000 dollar nog niet aan. Goldman Sachs gelooft echter wel dat de 100.000 dollar te behalen is binnen vijf jaar, mits de institutionele beleggers zich er ook aan wagen. Maar tot op heden wagen de pensioenfondsen of de verzekeraars zich nog niet aan de cryptomunten.